hier. Je slaap zitten hier, toch? Ja, klopt. Hoe kunnen die ingevallen zijn? Of wat zijn ingevallen slapen? Nou ja, het punt is ingevallen slapen. Um, heb je misschien niet door, maar bij jou, als ik met een naald erin ga, ja, ja. dan ga je, kan ik best wel diep gaan voordat ik bij de bot kom. Oké. Okay. Nou, wat zorgt ervoor dat het ingevallen is, is, is als dat vet wat daar tussen zit, ja. allemaal minder wordt. Dus dan zie je ongeveer meestal, Vooral hele, wat, wat slanke, echt hele slanke vrouwen. Ik voel mij niet aangesproken. Nee, maar dat moet je ook niet doen, maar hele slanke vrouwen. <laughs> uh, maar dat zijn echt die, die, die een beetje ranke ballerina types Ja, ja ja, dat, ja, ja. Die krijgen dat ze dan echt, dat dit, dat de heel prominent wordt. En dat een beetje, ja, ik vind dat het altijd heel vervelend om, zeg maar, een beetje een soort, ja, skeletachtig ja, ja. uitzicht uh, binnenkrijgen. Nou, sommige... Dus dat is echt hier, die, dat dan Dit, gaat hier nou, naar binnen. Dat, dat gaat naar binnen. Dan okay. zie je soms, en dat had ik zelf nog helemaal niet door dat sommige vrouwen dat ook gaan verhullen met het haar. Ah. En, uh, nou, en dat is heel goed te behandelen. Ja, want hoe kan je dat behandelen? Wat zijn de manieren? Ja, dus over het algemeen is het, uh, wordt het behandeld met een filler. Ja. En uh, er zijn een aantal mogelijkheden. Wij uh, werken het liefste met Sculptra. Uh, Sculptra ja. uh, heeft het grote voordeel, dat is weer een middel wat uh, ja, heel erg op het collageen werkt, maar het echt heel uh, vloeibaar is en dat vloeibare prikkelt eigenlijk de huid om uh, ja, meer volume te maken ja. en uh, daarmee kan je, dat is wel belangrijk, uh, want hier zitten ja, zitten op de aders en dat soort zaken, je dat moet je allemaal mee voorzichtig mee zijn. Ja. En, uh, maar je kunt het ook gewoon met een filler. Een filler die dus op het collageen uh, werkt. Ja, specifiek. ja. Uh, Nee, gewoon, Maar je kunt ook met andere fillers meewerken oh, ja, ja. die direct resultaat geven. Oké, okay. en uh, wat kan iemand verwachten die dat uh, nou, doet? Hoe gaat hij eruit zien? Uh, het is heel goed te behandelen. En, ja? Uh, ja. Mensen krijgen een beetje de indruk, volgens zou niet veilig zijn. Het is, als je dus goed ja. weet wat je doet, dan. Gaat dat eigenlijk allemaal gewoon hartstikke goed? Oké. Okay. Uh, maar het effect is uh, direct zichtbaar en houdt, afhankelijk van de filler, houdt dat dus anderhalf jaar tot twee tot drie jaar. En dan is dit gewoon voller en dan vallen die jukbeenderen minder op, zeg maar? Minder op. En het, wat ook mooi is, is het geeft weer een liftend effect op verschillende gedeeltes van het gezicht. Oké. Okay. Dus het lift ook. Oké. Okay. Duidelijk. Wil je daar nog iets aan toevoegen of kan ik nee. hem samenvatten? Ja, zeker. Goed. Als je dus last hebt van uh, ingevallen slapen, dus dat je jukbeneren bijvoorbeeld heel erg zichtbaar worden, dan uh, kan je dat gebruiken met een filler, verschillende soorten. En het is met name belangrijk dat de collageen dan weer terug... Uh, nou, het, het, collageen, collageen, te collageen, uh, het collageen zorgt ervoor dat het volume... Het volume weer groter wordt, waardoor het dus er gewoon beter uitziet. Laten we daarover eens zijn. Ja. Oké, okay, duidelijk. Dank je wel weer. Alsjeblieft.